Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie leren hoe je het alfabet schrijft. Ik begin met de letter A, de A van appel. Eerst begin ik een beetje aan de rechterkant met schrijven. Ik maak een boogje omhoog, naar beneden. Ik ga netjes omhoog en over hetzelfde lijntje weer terug. De A van Appel. Dus ik begin hier en ik ga die kant op, omhoog en weer naar beneden. Het schrijven van de letter B. Van boven naar beneden, omhoog en een rondje. Dus van boven naar beneden, dan ga je hier weer omhoog en dan maak je het rondje af die kant op. Dit is de derde, dit is de eerste en dit is de tweede. De letters... De C. Een rondje. Je gaat naar links. Naar beneden. En je stopt. Je maakt het rondje niet af. Dan heb je de letter C. De letter D of de D. Je begint een beetje in het midden. Je gaat naar links. Naar beneden. Omhoog. Je maakt het rondje af. Maar je laat hem niet los. Je gaat recht omhoog. En naar beneden over hetzelfde lijntje. Je begint dus hier. Je gaat die kant op. Die kant op. Omhoog. En weer naar beneden. De letter E. Een streepje opzij. Naar rechts. Omhoog maken een rondje, maar het rondje maken we niet af. Dus het is nummer 1, nummer 2 en die maak je helemaal af. Nummer 3. En hier start je dus bij het puntje. De E. De letter F begint helemaal bovenaan. Naar beneden, naar beneden. En heeft een klein streepje in het midden. Het lijkt een beetje op een staf van Sinterklaas. Je begint hier. Gaat helemaal door naar beneden. En tot slot doe je een klein streepje naar rechts. De letter G. Je schrijft het rondje naar beneden omhoog. Naar beneden is het bijna hetzelfde letter A, maar dan ga je door naar beneden en komt er een boogje. En als de lijn hier loopt, staat er het rondje op de lijn en de lus er beneden. Je begint dus hier, je gaat eerst die kant op, dan ga je die kant op, je gaat omhoog, maar je gaat meteen weer naar beneden. En tot slot ga je door en is de lus, de letter Van boven begin je, naar beneden, naar beneden. Even kijken of die scherp is. Je gaat omhoog. En naar beneden. Dus je begint hier. Dit is nummer 1. Dan ga je naar beneden. Daarna ga je weer omhoog. Je maakt het rondje en je eindigt weer beneden. De letter... de letter I is een makkelijke van boven naar beneden en een puntje. Dat is alles. Je begint hier, nummer 1, en je gaat naar beneden. Dat is nummer 2 en tot slot het puntje is nummer 3. De letter J lijkt op de letter I. Naar beneden, omhoog, puntje. Het enige verschil is als er een regellijntje staat. Dan komt die onder de lijn en de I komt op de lijn. Ik zal hem nog even terugpakken. De letter I komt op de lijn. De letter J komt onder de lijn. We beginnen bovenaan, we gaan naar beneden, tot hier... En tot slot de stip. Die doen we altijd op het allerlaatst. De letter K. Je begint bovenaan. Je gaat naar beneden. Je, er zijn twee manieren. Ik doe hem altijd op deze manier. Ik laat hem los. Ik doe een schuine lijn omhoog en een schuine lijn naar beneden. Sommigen doen hem ook op deze manier. Dan komt hier het puntje in plaats van hier het puntje. En dat mag natuurlijk ook, dat is ook prima. Als je maar bovenaan begint, je gaat naar beneden. Daarna laat je los. Dan doe je nummer 2 en tot slot doe je nummer 3. En als je hem op deze manier doet, gaat deze in één vloeiende beweging. Dus dan is dit nummer 1 en is dit nummer 2. De letter L, als dit de lijn is waar je op moet schrijven, is de L net iets langer dan de I en één rechte lijn naar beneden. Bij mij zit er een beetje een knikje in, maar eigenlijk moet die kaars recht lopen, maar dat komt omdat ik bezig ben met mijn mobiel en tegelijkertijd met het schrijven hiervan. Je begint bovenaan, je gaat naar beneden, dat is alles. We schrijven nu alleen de kleine letters, de hoofdletters schrijf je op een andere manier, die zal ik ook een andere keer weer laten zien. De letter M is een poot. Omhoog, naar beneden, over hetzelfde lijntje weer omhoog, naar beneden. Dus je begint hier, je gaat naar beneden, dat is de eerste. Je gaat over hetzelfde lijntje omhoog, dat is de tweede, en weer naar beneden. En daarna ga je weer omhoog. En omhoog is nummer 3. En je eindigt tenslotte bij deze. De afstand tussen dit stukje en dit stukje is even groot. Dat moet je proberen. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar probeer ze even groot te krijgen. Die afstandjes zijn net iets kleiner dan de letter N. De letter N is bijna hetzelfde als de letter M. Alleen hij is iets breder. Naar beneden. Zelfde lijntje omhoog. Iets bredere boog dan de letter M. Deze lijnen lopen kaarsrecht naar beneden. Hier begin je met de letter N. Naar beneden. De tweede is dat je omhoog gaat. De bochten maakt. En je stopt tenslotte hier met de letter N. De O. Je begint rechts. Je gaat omhoog een klein beetje. Naar beneden en je maakt een mooi... Nou, een eitje zeg maar. Het is net geen rondje. Het is een eitje en je stopt hij weer. Dus hier begin je. En je maakt hem in één keer rond tot hier weer. De op De P. Je gaat van boven naar beneden. Omhoog. En het rondje maakt het af. Hier is de lijn. Dus... Het onderste stukje komt onder de lijn. Hier begin je. Je gaat naar beneden. Daarna ga je over dezelfde lijn omhoog. En dan maak je een vloeiende lijn. Het rondje van boven naar beneden af. De letter, P. de letter Q is een beetje een rare letter omdat we die niet zo heel veel gebruiken. Je begint als de letter A. Een rondje, bijna rondje, het is eigenlijk een beetje ovaal, een beetje een ei Naar beneden, naar beneden en een klein haakje eraan. Dat is anders dan de letter G, want de letter G ging deze kant op en het haakje van de Q gaat die kant op. Je begint dus hier, nummer 1. Je gaat rond, je gaat rond en vanaf hier... Dus als je het rondje hebt, ga je weer naar beneden. Dit is nummer 2, dit is nummer 3. En tot slot ga je in een haak weer omhoog. De letter Q. De letter R. Of de R. Van boven naar beneden, omhoog. En een lusje en een haakje. Je begint hier naar beneden, nummer 2, over dezelfde lijn omhoog, nummer 3. En je maakt hem af met een mooi rondje. En dat is nummer 4. De letters lijkt een beetje op een slang. We beginnen rechts, gaan naar links, eigenlijk hetzelfde als letter A. Alleen dan stop je overwegen, je gaat schuin naar beneden. En weer schuin omhoog bovenkant is iets kleiner dan de onderkant, als je het goed doet. Dit is nummer 1. Nummer 2. En tot slot nummer 3. De letter T. Je begint bovenaan, schrijf het op de lijn. Hij komt tot de lijn, omhoog met een lus. En een streepje, dat is alles. We gaan dus de andere kant op, dan de letter G, want die ging onder de lijn door naar die kant en hij is aan de onderkant. Net als uh, uh, dat je een, het is een soort haakje, een haakje waar de tas aan kan hangen, dus het loopt rond. Beginnen hier, nummer 1, je gaat naar beneden, maakt hem af en tot slot, nummer 3, het streepje. Dat van links naar rechts loopt. Letter U. bovenaan beginnen. We gaan naar beneden. We gaan weer omhoog. En weer naar beneden. Het lijkt een beetje op de letter N, maar dan op zijn kop. Alleen je begint op een andere plek. Dit is de eerste plek. Je gaat naar beneden. Dat is het tweede. En je gaat omhoog. En tot slot ga je over dezelfde lijn naar beneden. De letter U. De letter V. Het is als een vogeltje. Lijntje opzij. Lijntje omhoog. in één vloeiende beweging. Let wel op dat je bij het puntje komt. Dus je begint hier. En je eindigt hier. De ene lijn gaat naar beneden. De andere gaat schuin omhoog. En ze moeten eigenlijk net zo schuin naar beneden als omhoog lopen. Dat als je hier een ik denk, beeldige lijn zou zetten, dat die precies even ver van die lijn af zou staan. De letter U. Lijkt op de letter V. Ga gaan weer schuin naar beneden. Schuin omhoog. Alleen nu stoppen we overwegen. Dus we gaan weer schuin naar beneden. En weer schuin omhoog. We beginnen hier. Daarheen. Dit is nummer 2 in een vloeiende beweging. En daarna nummer 3 weer omhoog. We zijn er bijna. Nog een paar letters. De letter X of de X. Nou, het is een kruis. Linksboven naar rechts beneden. Rechtsboven naar links beneden. Dus je begint bij linksboven. En je gaat daarna loslaten om hem vervolgens. Van rechtsboven naar links beneden te schrijven. De letter ks. De Y Of de I. De Y wordt vaak op deze manier geschreven. De IKREK heeft ook geen puntjes. Soms wordt die ook als de letter I geschreven. Dan heb je de I en de letter J. De J komt er onderdoor. Als dit de lijn zou zijn, heb je de letter I en de letter J. De puntjes mag je ook op het allerlaatste zetten. Dus zet je eerst het streepje... En het rondje. En dan de puntjes. Oké, okay, je begint hier. Nummer 1. En nummer 2 let er wel op dat het elkaar je raakt op dat puntje. En bij de I, nou die hebben we al een keertje gedaan, begin je hier van boven naar beneden. En bij de J, begin je hier vandaan, die heb ik ook al een keer voorgedaan, van boven naar beneden. Het rondje loopt netjes onder de I door. En de 2 Puntjes. En de laatste letter is de letter Z. Van links naar rechts, naar beneden en van links naar rechts. Dan heb je de letter Z. Je begint hier, je gaat naar rechts, schuin naar beneden en daarna naar rechts. Succes bij het oefenen van de letters en heb je vragen... Stel ze hieronder, dan help ik je natuurlijk. Tot de volgende keer!